De zomer ga ik op zoek naar het allermooiste feestje. En mocht je afvragen waarom zijn er stembanden overreden door een bus? Ik heb gisteren zelf een feestje gehad, maar dat houdt me vandaag niet tegen om uh, ja, toch nog even los te gaan, want ik ben uitgenodigd door Mandy en Wiek. Hoi Emma! Binnenkort vindt er weer een nieuwe edit van WeerSeptember in plaats. Bij ons kan iedereen zich thuis voelen, want wij staan voor inclusiviteit, je veilig voelen en acceptatie. Je moet sowieso langskomen, want dit wordt sowieso het allermooiste feestje. Ja, zij organiseren dus een semi-illegale rave en die vindt plaats in een oude carwash. En zoals altijd ga ik op zoek naar de verplichte versnabering, de gangmaker met absoluut een Wat is dit voor een feestje dan? Een rave. een oh, rave? Ja, een rave. Ja. Kan jij ja. mij vertellen wat een rave is? Eh, uh, techno-shit. Zeg maar, je kent toch wel technoclubs. Maar dan zonder licentie. Hey, dat is illegaal. Ja, eigenlijk wel. Ik heb gehoord dat hier het allermooiste feestje is. Ja, dan moet je er binnen gaan en het uitvinden. We zijn hier ook op een soort buitenterrein in Utrecht. Achter de NS. Hi! Gaan jullie ook naar een feestje in een oude car wash? In Wat is een beetje de scene hier binnen? Ik ben hier nog nooit binnen geweest. Echt niet? Nee, ik, ben, uh, ik ben in de ochtend ben ik door Adam uh, gevraagd. Hé, hey, wil je uh, gatekeeper zijn? En wat doe je als gatekeeper dan? Ja, je moet even maar uh, de huisregels die we uitleggen natuurlijk. Vertel mij eens even, wat zijn de huisregels? De huisregels is, nou ja, je hebt uh, consensus, consent nee is nee. Verder uh, kom ik ook niet zo ver. Uh. De enige huisregel is consensus consent nee is nee. nee? Hier een hele lijst. Oh, hier er zijn de meer, de meer regels. regels. Oké, okay, Adam komt even komt helpen. Kijk, we hebben hier een hele lijst gemaakt door Mandy. fantastische organisator. China. Hey! Dat is Mandy, hey. ja. Oh my god! Ah. Zijn we op camera? Hij uh, kent de regels nog niet helemaal. Nee, dat nee, gaat niet helemaal goed. Ik heb gaat jouw gebrief, hem niet goed met en Het met duurde hem. lang yeah, ook. Consent, consent is sexy. Consent, consent is, is sexy, is onthoud het. How someone dresses or dances is not an invitation. How someone dresses or dances is not an invitation. Respect people's boundaries. Respect people's boundaries. No means no. No means no, die had ik ook. Nog één keer, nu jij. Nee, maar nu gaat, <laughs> dat gaat echt te snel. Die tweede zin was echt heel lang, dus die heb ik even niet onthouden. <laughs> No means no. Ja, die wel. Ja. <laughs> ja. Kom op, ik kom zo meteen terug, ja, nee, dan moet je goed. het kennen. Zometeen kom weer terug, ik het kom zo meteen terug. Ik ken het helemaal. Ik sfeer het je. Op oh. nul. Oh. Jij wil jouw rug laten oh. scheren. Oh, dan is ja. Dan. Waarom? Leuk idee. Het gaat erg goed. Zoals je ziet is Emma erg geconcentreerd met de rug van uh, Dennis scheren. Ja, ja, ja. Ik ben nog niet eens binnen. En er wordt nu al een rug geschoren. We zijn in de car wash. Ik sta inmiddels achter de DJ booth en dus is het tijd voor de verplichte versnapering. Ja, Biek en ik hebben allemaal een beetje liter voor wijn, mm. maar dat moet natuurlijk wel een beetje uit een fatsoenlijk glas. De verplichte versnapering. Sparkling Rosé. <laughs> Van, Van de Alpi. Alpi. <laughs> maar wel in een mooi glas. Wel Cheers. De Aankijken, hè. Oh. Gaat helemaal mis. <laughs> Ja. Zit, ik in het alle, zit ik nu in het allermooiste feestje? Jij zit op dit oh moment in het allermooiste feestje. Maar ben je het eens met het feit dat dit het allermooiste feestje is? Ik ben hier met mijn vriendengroep. En ja. mijn vriendengroep vind ik al de allermooiste mensen. Dus dan is het denk ik ook al het allermooiste feestje. There's a match coziness, there's a match of cutiness. Like, it's all one here, you know? Come here to the party. Ja, en de goede vriendin organiseert het van ons. Ja. Daarom zijn we hier. Oh, we moeten ook supporten. Ja. Ik vind het gewoon vet. Dan loop ik naar voren, wil ik naar het podium lopen, naar de stage lopen. En dan komt er opeens gewoon een wasmachine-ding tegen mijn hoofd. Jij gaat hierna nog met deze tondeuse je baard scheren? Nee, mijn hoofd. Ik heb gewoon een schermis ja. bij me. Klaar? Ja. Nee, tuurlijk niet. Weet je hoeveel haar jij hebt? Heb jij iets op, trouwens? Jouw pupillen staan echt zo aan. Misschien wel. Hier wordt best wel gesnoven, denk ik. Ja, maar. Te reef, uh, hè? Zo gaat dat. Ja, of ik dat zelf doe, dat niet, misschien. En, en hoe moet je erin komen dan? Mag ik ga even wat extra nemen. Nog wat extra nemen. Nog wat extra nemen. Nog wat extra nemen. Je kan ook nuchter heel erg leuke feesten hebben, maar weet je wat er dan gebeurt? Dan heb je. Ja, die, van die VVD-parties, weet je wel. VVD-parties? Ja, waar iedereen gewoon één biertje drinkt en dan zegt van: oh, hey, kijk, hoe gaan we vanavond het land verkankeren? Ja. <laughs> hi, ik ben hier bij het allermooiste feestje. Het is supergezellig. Een goed feestje is natuurlijk niet compleet zonder de gangmaker. En dus ga ik die nu zoeken. Wie is de gangmaker op dit feest? Wat the fuck is een gangmaker? Speed. Speed. Maar drugs is de gangmaker hier. Zeker, ja. Maar je hebt ook gangmakers zoals ik. Ja. Gewoon nee, gangmakers die wel echt gangmakers gangmakers van leef, feest en bloed. leven voor het feestje. Dan kan jij dat wel zeggen, maar dan moet de rest het er ook mee eens zijn. Nou, de gangmaker bewijst zichzelf door in de paal te klimmen. Ja. Op de paal te klimmen en daarop te dansen, Ja, vind ik wel. Ik kom daar op, ik kom daar op. Let's go! Ja. Een Een zelfbenoemde gangmaker komt niet vaak voor. Maar mocht je er eentje tegen het lijf lopen. Ja, dan, dan, ja, dan kan je niet anders hè. Dan moet de paal klimmen. Nee, dat meen je niet. Kijk, maar niet, ja, ik weet niet of je mensen ziet. Ja, ja hebben jullie lekker geplast? Dat is heel fijn. Het is heel mooi met de bomen en de trein op de natuur. achtergrond. Dus dan ga je gewoon hier, heb je allemaal takken, ik hou ze even aan de kant voor je. Um, nou, ik heb zelf geen pelus, dus ik ga gewoon hier soort van zo. Je kunt ook hier je bier neerzetten, wat ik de hele tijd doe. En dat vind ik gewoon uh, ja, een hele prettige manier om, om te plassen, eigenlijk. We zijn op een reef. Maar het hoogtepunt van dit feestje is de reef. In de reef! Van de avond, wist jij niet wat de regels waren het van dit gelijk, feest? Je hebt gelijk, je hebt gelijk. gaat echt te snel. Inmiddels is het één uur geweest. Ja. Dus, het is tijd voor je examen. Ja, Oké, okay, hier gaan we. Ja. Consent is sexy. Mm. Dat is één. Respect everyone. Dat is twee. Drie. Zin, zin, zin. Ik ga eerst naar vier. No means no. Vier. Uh, the way someone dresses or dances. Uh, is not an invitation. Ja, Jij bent in principe, geslaagd voor je dank examen. Dankjewel. Geef me maar een applaus. Oeh, ja, leuk, Jolenta. Geslaagd. Dankjewel.